Welkom bij Tomzorg. Zoekt u een zeer lichte rollator. Dan is de rollator carbon een zeer goede keuze. Een rollator gemaakt van carbon. Een materiaal wat voor kort alleen in zeer high-tech toepassingen werd teruggevonden. Maar nu ook gebruikt voor deze rollator. Een kunststofmateriaal. Gemaakt van vezels die schuin over elkaar heen liggen. En uiteindelijk een extreem sterk materiaal vormen. Maar daarnaast ook bijzonder licht. Het resultaat daarmee is een rollator die zeer sterk is, zeer stabiel is, zeer duurzaam ook. Maar extreem licht van gewicht. Goed 5 kilo voor een complete rollator. Compleet met een kunststofledige tas met rits afsluitbaar, een gepolsterde rugleuning, een zacht gepolsterde zitting, natuurlijk ook voorzien van een stokhouder, grote voorwielen zodat hij ook makkelijk een stoep rijdt of op wat minder begaanbare wegen toch perfect kunt rijden, voorzien van een stoephulp om nog makkelijker ook een stoep op te gaan, en natuurlijk hele goede remmen die u ook op de parkeerrem kunt zetten, zodat u veilig op de rollator plaats kunt nemen zonder dat u achteruit de zaak uitrijdt. Dus zoekt u een uniek lichte rollator, dan is de rollator van Carbon een bijzonder goede keuze bij Tomzorg. Mocht u overgaan tot de aankoop van deze rollator, dan wensen u daar Heel veel plezier mee en ik hoop er natuurlijk spoedig bij Tomzorg weer terug te mogen zien. Heel hartelijk dank.